Dit is het verhaal van een skate trip langs de volledige Belgische kust. We begonnen in Blankenbergen. Vanuit het skatepark in Blankenbergen zijn we helemaal naar Wendijnen gecruised. Op weg vond ik deze leuke stickers en die plakte ik op mijn boord. Ook kwamen we een 5-star tegen die ik wou kickflippen. <totstuk> Om naar Wenduinen te gaan namen we de boot. Dit kostte me wellicht 1 euro. Na 4 kilometer cruisen kwamen we uiteindelijk aan in het skatepark van Wenduinen. <totstuk> Vanuit Wenduinen namen we de tram richting Oostende. Op de tram zagen we twee dames gebruik maken van Tinder. Nee, oké. Nee. Oh, die wel. Ja! Uiteindelijk waren we aangekomen in het skatepark van Oostende. Jammer genoeg was het skatepark van Oostende niet echt ons ding. Dus namen we maar een gezond avondmaal. Gelukkig is dit niet gemaakt met een airfryer. <laughs> en deze man zit in de put.